Zo, hele lieve YouTube-kijkers. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja. Welkom bij de Stofjes. Zondagmorgenpraat, we zijn er weer. Uh, goed, rondje gelopen. Ging echt wel lekker. Ging eigenlijk goed. Ging, ja, niet top, maar het ging goed. Uh, ik kwam nu uit op uh, 6 minuut 11 per kilometer nou, voor in het bos om uh, weer op te bouwen. Uh, overigens over uh, vier rondjes. <coughs> dus daar uh, vond ik, uh, ik, ik hem nog niet zo heel erg uh, slecht. En uh, yeah. nou, ja, nou goed, uh, uh, Natuurlijk kan het nog beter, maar daar wil ik ook naar werken. Uh, ik wil er toch, uh, natuurlijk als er wat aangekomen dus dan moet er weer af. Uh, dan wil ik toch uh, gaan kijken dat ik op, een op vier rondjes zeker een keer onder die zes minuten kom. Dat mijn, uh, mijn gemiddelde tempo onder de zes minuten komt. Ik denk dat dat weer een mooi streven is. Vorig jaar gestreven gehad natuurlijk met mijn gewicht. Dat ik, uh, van 108 naar 100, 100 naar 95, 95 richting 92. Uh, nou goed, nou is het weer een beetje aangekomen, dus dan moet ik weer terug naar de, naar de 92, 93, 92 om te kijken uit te komen. En dan, uh, uh, nu ook met, met dit en met hardlopen, de, de, de, de bouwt natuurlijk ook uh, weer op. Ik hoef nu uh, minder vaak uh, iets. Ik hoef nu minder te letten op. Uh, uh, Zeg maar, dan dat, dat, nou, nou ben ik sneller bij mijn, bij mijn gewicht. Dus kan ik uiteindelijk ook eerder gaan werken richting mijn tempo. Uh, dus ja, dat. En, uh, nou, en dan proberen uit wel op lengte. Dus niet alleen, uh, niet alleen tempo, maar ook, uh, ook lengte. Dus uh, uh, tempo kan ik dan op een gegeven moment gaan kijken op de, op de drie rondjes. Of nu op vier rondjes met, met vier rondjes, dan uh, zit ik op uh, 6 minuten 11. Nou, dan zou ik kunnen kijken dat ik op vier rondjes kan, zou moeten kunnen komen onder die zes minuten. Maar als dat een bepaald gemiddelde is, dan zou ik dan kunnen kijken van, ik ga kijken of dat ik dan wel langzamer loop, maar dan vijf of misschien weer gaan uitbouwen richting zes rondjes. Vijf is nog steeds een uitdaging. In sommige gevallen heeft het ook te maken met, uh, met de tijd die ik, uh, die ik heb of die ik juist niet heb. Omdat uh, we dan weer met voetballen uh, zitten. Goed, we gaan nu ook tegen de periode aankomen dat we dadelijk. Uh, Vakanties krijgen of vrije zondagen krijgen, zoals vandaag. Vandaag vrije zondag. Nou ja, goed, dan uh, hebben we vier rondjes, maar we hebben andere plannen, andere plannen gemaakt. Dus, uh, dus ja, dan uh, wordt het ook wel een stukje uh, lastig. En uh, Nou ja, dat. Uh, daar, daar zijn we dus mee, uh, of tenminste, daar ga ik me dus nou mee bezighouden. Om, uh, om in ieder geval te kijken dat ik onder die, uh, onder die zes minuten kan komen, een keer. Op, in ieder geval op drie rondjes. Ik probeer natuurlijk op die vier rondjes om de 6 minuten te komen. Ik denk wel dat het moet lukken als je dan ziet dat, dat mijn snelste ronde twee keer achter elkaar 6 minuten 4 is. Dus dan zit je eigenlijk al onder de 5. Onder de uh, mijn hoogst uh, gemeten uh, tempo was uh, 539 geloof ik. 536. Dat is mijn hoogste tempo die ik geloof, heb, maar dat was volgens mij het laatste stukje. Ik heb een soort met, ja, niet echt sprint ingezet, maar een soort met verstelling ingezet. Dus ja, dan krijg je daar een beetje een wijziging in Maar, uh... maar goed, um... wat ga ik nu doen? Uh... Ik ga mijn auto in ieder geval parkeren. Dat lijkt me heel handig en verstandig. Maar, zoals ik al zei, we hebben een andere planning vandaag. Gaan vandaag even wat, dat klinkt raar, wat vuil wegbrengen. Maar op sommige plaatsen kan dat op zondag. En dat moet je toevallig weten. En uh, nee, nee, nee, niet illegaal. <laughs> Absoluut niet. Dus, nou, uh, we zijn weer thuis. Uh, riempje afkoppelen. Handrammetje erop. En uitgeschakeld. En dan zeg ik in ieder geval, eh, mocht je deze weer leuk gevonden hebben. Even een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal. Dan zien we jullie volgende week weer terug. Yes. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao.